Wedstrijd NEC, gestaakt door voorwerp vanaf de tribune. Vierdaagse Orkest alweer druk in repetitie. En op Zuid in Zetten krijgt er nog eens 80 woningen bij. Zaterdagavond speelde NEC de uitwedstrijd tegen FC Groningen. Deze wedstrijd duurde maar liefst 18 minuten. Dit doordat in de negentiende minuut de grensrechter geraakt werd door een plastic beker vanaf de tribune. De nieuwe regels van de KNVB schrijven daarvoor dat de wedstrijd direct definitief gestaakt wordt. Een dieptepunt in het voetbal en zuur voor de supporters die meegereisd waren. Dinsdag mag de selectie wederom naar Groningen afreizen om de wedstrijd zonder publiek uit te spelen. En dat binnen vier dagen. Uh, ja, dat, is, dat zou ik normaal zelf niet zo plannen, moet ik eerlijk zeggen, maar uh, ja, het is wat het is en uh, uiteindelijk uh, ja, hè, zijn de regels gevolgd de afgelopen zaterdag. En uh, ja, komt er dan uit dat we uh, morgen weer spelen, dus uh, ja, dan maken we ons klaar voor morgen. Ja, hoe ga je daarmee om eigenlijk? Uh, ja, Zo'n Je, je focust je op je wedstrijd, nou, die wordt dan gestaakt, dan moet je weer naar huis en dan moet je na drie dagen je weer opladen. Nou, ik vind dat je daar niet te veel over moet zeuren. Um, zo ga ik ermee om, he. want hoe meer je erover hebt, um, hoe groter het ook een, een item wordt, zeg maar. Uh, dus daar hebben we het eigenlijk helemaal niet over gehad. En uiteindelijk um, na zaterdagavond, na uh, 18 of 19 minuten, dan ja, valt er ook een stuk concentratie weg, he. dus dat is ook logisch. Uh, nou, gisteren waren we vrij, vandaag hebben we getraind en morgen moeten we er staan. Ja, het was toch een bijzonder moment, daar uh, zaterdagavond na die 18e minuut. Uh, directeur Wilkom van Schuik zat natuurlijk ook in het stadion. Wat dacht hij? Nou, ik zeg toch, Carlos, we gaan even naar binnen. Hij zei, nou, dat kan wel eens heel lang worden, want uh, de grens is geraakt. en uh, Daar staat dus een andere straf op. Dus ik had het niet eens door dat hij geraakt was. En, uh, ja, ik denk, daar gaan we weer. Dat is toch wel heel teleurstellend voor het Nederlands voetbal. Ja, uh, Teleurstellend, maar kun je er een vinden... Als uh, algemeen directeur van een uh, BVL? Ja, ik ben het er helemaal mee eens. Kijk, dit soort excessen in het stadions moeten we uitroeien. Uh, we zijn veel te lang coulant geweest met z'n allen. Ik, uh, ik ben al twaalf jaar werkzaam met voetbal, dus ik kijk ook mezelf aan. Uh, met uh, spreekkoren, discriminatie, het gooien van bier. Ja, je hebt natuurlijk nu wel kennis over de uitslagen van afgelopen weekend. En uh, dat betekent dat uh, ja, als je die drie punten pakt, je plek achter staat. Nee, ja, dus dat is, dat is nog een voordeel uiteindelijk uh, wat we aan het weekend hebben overgehouden. Ja, je ziet gewoon dat, uh, ja, dat veel ploegen het op dit moment lastig hebben hè, die rondom plek 8 spelen. Uh, ja, en de uitslagen zijn gunstig voor ons, mits zelf wint. Uh, ja, dat is dan ook het allerbelangrijkste wat we morgen doen uh, en hoe. En, uh, met mooi voetbal zou mooi zijn, maar we moeten gewoon winnen. En iets waar je niet over druk hoeft te maken is de opstelling, want die moet hetzelfde zijn. <laughs> ja, ja, dat is wel makkelijk moet ik zeggen. Nee, maar uiteindelijk... Uh, uh, ja, volgens mij alleen bij ziek of uh, blessure kun je iemand uh, wisselen. Nou, dat hoeft niet, want iedereen is fit uh, die zaterdag geëindigd is. Dus uh, ja, we starten met hetzelfde. Ja, en dan hebben we weer lege stadions. Ik dacht dat we die eindelijk eens een keer achter ons hadden gelaten. Ja, nee, dat, dat is ook een uh, bijkomstigheid. Hè. Uh, op, op een gek tijdstip, uh, dinsdagmiddag drie uur in een, uh, in een leeg stadion. Alleen ja, weet, wat ik net ook probeerde te zeggen, ja, daar mogen we ons niet door laten afleiden. En, uh, al die, uh, die, die randzaken, ja, dat zou allemaal vervelend kunnen zijn of lastig, maar morgen staan we daar, dus moeten we maximaal leveren. De Vierdaagse lijkt misschien nog ver weg, maar op veel gebieden zijn de voorbereidingen al in volle gang. Zo ook op muzikaal gebied. Jaarlijks staat het Vierdaagse Orkest op diverse locaties langs de route, maar voor zo'n repertoire moet natuurlijk flink geoefend worden. Op zondagochtend grommen de klanken van het gezelschap door de schouwburg in kuik. Sinds een aantal weken komen de muzikanten van het Vierdaagse orkest wekelijks bij elkaar om te repeteren. En dat gaat steeds beter. Alles natuurlijk met maar één doel: tijdens de Vierdaagse de Sterren van de hemel spelen. Het is een gemeleerd gezelschap, dat speciaal voor de Vierdaagse op projectbasis bij elkaar is. Men is zo ontzettend enthousiast, want het is een, een projectorkest zoals we dat noemen. We beginnen eh, op 1 maart en we eindigen aan het eind van de Vierdaagse week. En eh, nou, het zit hier bijna iedere zondagmorgen helemaal vol. En de sfeer is altijd geweldig. We leven natuurlijk mee op het succes van het hele Vierdaagse gebeuren in, eh, in Nijmegen. We hebben een soort van een. een, ja, een Robesconcerten om zo maar te zeggen. Dus vooral heel veel populaire muziek. Uh, musical muziek hebben we. En uh, ja, dat is een redelijk avondvullend programma. De muzikanten bij elkaar vormen samen een uniek gezelschap. Het leuke is dat het een hele enthousiaste groep is. En Ze komen uit de hele regio. Ze spelen een aardig stukje muziek. En het is heel leuk om vanuit dit enthousiasme in de zomeravond buiten vaak voor een volle plein. Een, een mooi concert te geven. 1, 2. Ik denk dat we het enige orkest zijn dat in die weken, en dus bijna half Nederlanders al op vakantie, dus altijd in het begin van, van de grote vakantie, uh, dat we dan nog met een, een heel harmonieorkest bij elkaar zijn en, en de optredens verzorgen. de toewijding aan het orkest wordt zeer op prijs gesteld. Ik ben dan al wat, wat meer op leeftijd. Er zitten heel veel jeugdigen bij in het orkest. En dan so s ochtends hier, s morgens om tien uur, uh, uh, zo geconcentreerd bezig te kunnen zijn. Nou, dat is ook al heel uniek. Maar uiteindelijk hoeft er maar één iemand echt tevreden te zijn. Als ik tevreden ben, zijn de mensen ook tevreden. Maar meestal is iedereen uh, zeer content na, na, na de hele feestweek, zeg maar. Zometeen in het RN7 Regio Nieuws, slangen, schildpadden, chameleons en nog veel meer reptielen kwamen zondag bijeen tijdens de internationale reptielenbeurs in Nijmegen. Zometeen de beelden. Het dorp Zetten krijgt er 80 woningen bij. Deze zullen een aanvulling vormen op het woningbouwplan op Zuid tussen de Stationstraat en de Wageningse straat. 30% van deze woningen zal sociale huur worden, de rest worden koopwoningen. De meerderheid van die koopwoningen beginnen bij een prijs vanaf 310.000 euro. De bouw zal naar verwachting in 2024 van start gaan. Het laatste stuk fietspad van de weg in Niftriek naar de Maaspandijk gaat er eindelijk komen. De gemeente Wiegen kan aan de slag, omdat aanwonenden hun grond toch willen verkopen. Toch zal het nog even duren voor het fietspad er ligt, vanwege diverse obstakels. RN7-presentatrice Pleun van Kerkhof is toegelaten tot de Q-Music Academy... ...het opleidingstraject van het gelijknamige radiostation. Na een strenge selectie uit honderden aanmeldingen... boort ze tot de negen kandidaten die de opleiding mogen volgen. De komende tijd zal Pleun gedurende vijf vrijdagen en vijf zaterdagen worden klaargestroomd... ...voor het maken van radio en podcast. Met de Q-Music Academy wil het radiostation jaarlijks nieuwe talenten aantrekken... Slangen, schildpadden, chameleons en nog veel meer reptielen kwamen zondag bijeen tijdens de Internationale Reptielenbeurs in Nijmegen. Iedereen die geïnteresseerd is in de wereld van kruipdieren, zoals reptielen ook wel worden genoemd, kon informatie inwinnen of zelfs een diertje aanschaffen. Dit is vandaag de reptielenbeurs hier in Nijmegen. En uh, reptielen kweken, vooral slangen kweken, is mijn beroep. Dus ik sta hier om uh, nou ja, mensen informatie te geven over slangen, maar ook om ze te verkopen. Ja, kun je er eentje uitlichten die je zelf bijzonder vindt? Dus ik vind ze allemaal natuurlijk wel leuk, maar dit is wel een hele mooie, vind ik zelf. Dit zijn rode rattenslangen, ook wel korenslang genoemd. En het leuke daarvan is, is dat je heel veel verschillende kleurtjes en patroontjes hebt. Dus uh, deze is verre van rood, dus de naam Rode Rattenslang klinkt een beetje raar. Maar, uh, het uh, komt dus omdat het eigenlijk verschillende kleurslagen zijn die je met elkaar kunt combineren. Het was druk zondagmiddag in de Jan Massinkhal tijdens de tweede editie van Rexpo. Reptiele liefhebbers uit binnen- en buitenland kwamen naar de beurs om kruipdieren te tonen en te verkopen. Ja, je kan of de wereld leren kennen of je bent al wat bekend en je, wilt een bepaald, je zoekt een bepaald diertje, ja, dan is dat mogelijk hier zo. Daisy Walstok uit Limburg is een reptiele kweker. Thuis heeft ze 372 reptielen. Zo, dat is een hoop. Waar je dat allemaal? Ja, dat zit allemaal netjes in terrariums. Dus wij houden ook niks in reks. Dus uh, we hebben wel een heel groot huis. We wonen in Limburg, dus uh, daar heb je een groot huizen. Alle ruimtes staan vol. Wat vind je nou leuk aan reptielen? Ja, wat is er niet leuk aan. Het is net iets wat, wat niemand anders heeft. Uh, ieder dier is weer apart, maar ja, dat heb je dan wel bij alle dieren. Maar ja, exotische dieren, dat heeft toch niet iedereen. Het wordt vaak in een kwaad daglicht gezet, terwijl het eigenlijk helemaal niet nodig is. Het zijn dieren die heel makkelijk in gevangenschap te houden zijn. Alles is makkelijk en natuurlijk aan te passen. Mocht u zelf nu ook van plan zijn om een reptiel aan te schaffen, dan heeft Daisy nog wel een tip. Als mensen zeggen van nou, ik heb heel veel ruimte en het maakt mij niet uit wat de stookkosten zijn. Nou, ga voor een sulcata. Dit kun je nog een jaar of twee, kun je dat in een terrarium houden. Daarna moet je eigenlijk een tuinhuis gaan ombouwen wat geïsoleerd is en wat zomer en winter verwarmd wordt op minimaal 26 graden en nog warmer. Dus je moet er gewoon echt ruimte en geld voor hebben. En de meest gestelde vraag bij aanschaf van een dier? Uh, of ze dode insecten eten. Want de meeste mensen zijn bang voor insecten. Oh. Maar eten ze dat? Uh, nee, want iets wat niet beweegt, is niet interessant. Ja, en dan kijken we weer even naar de sociale media. Politie over meldt mailt op Instagram dat er in Elst afgelopen nacht... ...meerdere spiegels van auto's zijn afgehaald in de wijk Westerraam. Ze zijn op zoek naar getuigen en vragen hen zich te melden. En mensen wie dit ook is overkomen, wordt gevraagd aangifte te doen. Ja, we blijven nog even bij de politie over Betuwe, ...want zij vragen ook aandacht voor de man op deze foto. Hij zou verdacht worden van oplichting en de politie is naar hem op zoek. Als je deze man hebt gezien of herkent, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie. En magazine Fox meldt dat Nijmeegse studenten in gesprek willen over een inclusieve onkleedruimte in het sportcentrum. Zo'n kleedkamer is vooral fijn voor mensen die niet in een genderhokje passen. Als het aan de studenten denktank ligt, gaat zo'n genderneutrale kleedkamer er ook komen. Een kasteel op een boot met een pony op het dek. De middeleeuwse kasteelboot is weer terug in de Nijmeegse Waalhaven. Leuk om eens te bezoeken in de meivakantie, maar waar is die boot nou eigenlijk voor bedoeld? Waarom is die boot nou eigenlijk gemaakt? Dat is bedoeld, nou ten eerste voor mij dus, om erop te leven dan hè. De mensen daarvan kunnen, ja dat ook mee kunnen krijgen hè. en dat ze dus uh hopelijk dan binnen kunnen komen, dus, hè, om dat van binnen te zien. Dan, hè. Op de boot kan je zien hoe mensen vroeger leefden, ook zijn er opgezette dieren, harnassen en verschillende wapens te zien. Kort te maken, dat is mijn kinderdroom dus. Hè. Ik ben, als, als, als kind al, was ik al, al gek van ridders. Hè. En, uh, ja, en dan moest ik ook iets bijzonder als ridder dus. Hè. En dan wou ik, ik naar de mensen toe, maar niet zomaar dan. Hè. Want dan wil ik de, de zo doen, heb ik gedacht van een kasteel op land, dat is dan niets. Dus, want dan moeten de mensen naar mij toe komen, maar ik moet de mensen dienen dan. Hè. Dus zodoende heb ik gedacht, van dan bouw ik een kasteel op een vlot. Maar het is een schip geworden dus, vandaar van de naam Vlotburg. Ja, dat is mijn droom, de wereld dus. Hè. En uh, ja, om als ridder te leven, uh, dat, en het is heel belangrijk natuurlijk dat als ridder, dat je heel wat, wat bijzonder dus hebt, hè. En om, uh, om zo'n bijzonder iets, ja, dat, dat, dat, dat creëer je niet zomaar dus, hè. Vandaar dat ik het zelf moest bouwen dus, hè. Wat maakt die boot nou zo bijzonder? Ja, je maakt iedere keer wat mee dus, hè, ja, en wat, wat er heel bijzonder is wat je meemaakt. Ja, de bouw van is, is heel bijzonder, dus, hè, want ik heb hele oude balken van 600-700 jaar oud die ik eh, erin verwerkt heb natuurlijk. Dus, uh, Zo'n uh, 60 ton dus aan, aan hout en zo. Dan, hè. Dus ja, en dat is natuurlijk heel bijzonder om dat allemaal uh, ja, zo, zo te creëren als mijn droom dat, uh, dat aangaf dan, hè. Het is koud en nat, zeker in verhouding tot de norm van deze tijd van het jaar. Normaal gesproken is het nu zo'n 16 graden, maar vandaag kwamen we maar nauwelijks boven de 10 graden uit. De vele plensbuien maakt het ook niet veel beter. Vannacht klaart het op en koelt het af tot een graad of twee. En dat betekent dat plaatselijk aan de grond nog iets kan vriezen. Morgen start de dag nog met een enkele bui, maar in de middag is het overwegend zonnig. De dagen erna blijft het steeds vaker droog, maar is het wel fris. In de nacht na woensdag gaat het zelfs licht vriezen. Overdag wordt het slechts 10 graden en op Koningsdag droog zonnige periode en een graad of 13. En dit was het RN7-regionieuws van vandaag. Voor het meest actuele nieuws kun je terecht op onze website rn7.nl. En alle reportages zijn terug te vinden op ons YouTube-kanaal RN7 Online. Heb je zelf een tip voor onze nieuwsredactie? Stuur dan een mail naar redactie.rn7.nl. Graag tot morgen!